So, blog zoals je praat, blog zoals je bent. Heb je daar ervaring mee, Christel? Ja, dat werkt het beste. Ja, ja. ja want dan laat je het meeste van jezelf zien. Hè? Dat ja. is het. Dat is in het begin heel erg wennen, uh, want je bent toch geneigd om het een beetje formeel, informatief, zakelijk. Ja. Maar dat wordt niet gelezen, dat vinden mensen niet leuk. Ja. En ik kom zo vaak. Uh, ondernemers tegen die dan zeggen van ik kan helemaal niet bloggen en dat terwijl ze dan van tevoren al een half uur tegen me aan hebben gepraat en uh, ja eigenlijk heel goed kunnen vertellen over hun bedrijf. Ja vertellen wel, maar vertellen is echt iets anders dan schrijven. Ik vind schrijven ook heel veel moeilijker. Ja. Maar goed mijn tip meestal aan die ondernemers is van gewoon neem eens een keertje op van wat je net aan mij hebt verteld en schrijf het dan uit. Dan heb je ook al een blog. En dat beseffen gewoon heel veel mensen niet. Nee, en je moet het dan ook nog doen. Ja, dat is ook weer iets, ja. Maar dat leren wij natuurlijk. Hè? Precies, ik wou net zeggen, voor mensen die dat heel moeilijk vinden, ja. snap ik. Heb ik zelf ook, had ik zelf ook, maar nog steeds een beetje. En we leren het je graag. En Maureen is supergoed in tekst schrijven. Ik ben gespecialiseerd in beeldmateriaal. En samen leren we jou in een dagdeel hoe jij ook beter kan bloggen. Vijf uurtjes inderdaad, met een lekkere lunch. Kijk op onze website www.socialmediaduo.nl. We zien je graag. Daag!